Hallo allemaal, het super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Nora Hullie en vandaag ga ik het heel leuke, grote pakket ingestelen. Ik had het oprecht niet zo groot verwacht. Dus zijn jullie benieuwd wat hierin zit, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we heel snel beginnen. Het pakket komt van Agradi, zoals jullie kunnen zien. En ik had dus een paar spullen besteld. En ze zijn vandaag aangekomen, maar kijk even hoe groot die doos is. Ik had daar niet zo groot verwacht. Maar ik ga dus de doos even op doen. Oh, niet okay. Okay. open Als het hier is. Oké. Oké. De doos open en kijk wat er allemaal in zit. Allemaal wat ik pas op de van die dingen. Oké, okay, zo ziet de doos eruit. Dus er zitten heel veel van, van die dingetjes erop, van die bubbel dingen, zodat niks beschadigd geraakt. En dan zie ik hier een boekje van de winter van Agradi. Met allemaal productjes erin. Maar ik ga dan nu uitgebreid laten zien wat ik heb besteld. Ik ga nu laten zien wat erin zit en laat niet op deze plant. Als eerste heb ik dus heel veel van deze dingen. Die maak ik zelfs allemaal kapot. Oeh, dat ziet er ook zo leuk uit. En dan dit boekje. Het enige, het enige wat ik nodig nog had was een zweepje. Dus ik heb dit zweepje. Zo, dit zweepje met een handveld eraan. Het is normaal gezien een korte zweep. Maar ik weet het niet zeker. Ik denk het wel. Jawel. Het is een korte zweep. Als ik me niet vergis. Want een lange zweep is veel langer. En dan kan ik daarmee meer rijden. En die is gewoon zwart. En heel mooi. Dan als volgende heb ik zo een. Zo'n magic brush. Borstel. En die is echt wel zacht. Dat staat op. Soft, dus dat is zacht. Dan maak je toch volgens mij ook zo van die ruwe. Maar deze voelt wel heel goed aan. Dus ik hoop dat de paardjes er blij mee gaan zijn. Als ik het met deze borstel. Borstel. En het is ook een heel mooie groene-achtige kleur. In het beeld lijkt het eerder blauw. Maar het echte is wel een beetje lichter. En zo een beetje groenig. Dan als volgende heb ik een haarborstel of een kan. Want er zit altijd heel veel klitten in de staart van de paardjes. En dan kan ik gewoon hun staart mooi uitborstelen. En dan gaat de stroom er misschien ook makkelijker uit. En ja, ik vond het gewoon wel leuk. En die is ook niet zo heel ruw. Zo ziet zit eruit. Het is gewoon heel simpel. En heel leuk. Dat als voorlaatste heb ik dit. Oh, dat is eigenlijk een hele grote beurt. Ik had iets kleiner verwacht eigenlijk. Maar, dat is... Um, spray. Oei, ik mag dit etiket er niet afhalen, want het scheurt er aan. Dus dat is uh, Coat Shine. Dus normaal is het anti-glitspray wel goed meer of zoiets. Ik weet het niet zo goed, wacht hè. En ah, dat is voor de glanzender te maken. En de manen en staart. Uh, dat maakt dan dus zacht en dan zorgt ook gewoon dat de klitten weggaan, en dat ruikt eigenlijk best wel lekker. Dus hier ook opleiding. En dan als laatste heb ik iets heel leuks. En dat is een halster. Dit is een heel simpel halstertje, maar ik vind hem wel echt heel leuk. En dat is deze, dit blauw halstertje. Match ook een beetje met de borstel, want het is ook bloos. Dus op straat heb ik dit halster. Met een halstertouw. Echt heel leuk. Ik ga dit even afhalen. Als ik het eraf krijg. Ja, zo. Dus dat is dit halster. Dit is in de maat kop. Dus dit is eigenlijk voor een. Uh, ik weet niet, het is niet voor een paard, want dat was vol denk ik. En het is ook niet voor een pony, zo'n beetje tussenin. Niet zo groot, maar je kunt het ook zo nog een beetje groter maken en kleiner. Dus die is echt wel heel leuk en simpel, wat ik al zei daarnaast. Zo, ik weet niet hoe het werkt. Zo hè. Ja, zo werkt het. En dan kun je hier je uh, halsertouwen hangen. Ja, ik ben er niet zo heel goed in, want ik heb zelf geen eigen paard.